Welkom op Tilburg University. Hier kun je de academische pre-bachelor voor vluchtelingstudenten volgen. Mijn naam is Patty van Bielder en ik ben de programmacoördinator van de pre-bachelor. Ik ben Katelijn van Heeswijk en ik ben de projectleider en de mentor in het programma. En samen zijn wij verantwoordelijk voor de pre-bachelor. En daarbij kun je denken aan de communicatie, de selectie, de financiën, alle onderdelen van de pre-bachelor. De pre-bachelor geeft vluchtelingstudenten de kans om in te stromen aan een universiteit. De pre-bachelor is er voor alle vluchtelingstudenten die een universitaire studie kunnen volgen, maar die op dit moment nog niet toelaatbaar zijn. Dus na de pre-bachelor kun je starten met een studie aan de universiteit. De meeste deelnemers hebben hun diploma behaald in het land waar ze vandaan komen, op het niveau van HAVO 5. Een aantal hebben zelfs al gestudeerd op de universiteit. En sommigen hebben, toen ze hier in Nederland kwamen, op het ISK gezeten. De doelgroep van de pre bachelor is heel breed. En wil je weten of het programma iets is voor jou? Vraag het ons. We geven je graag advies. Alle deelnemers krijgen een uitgebreide selectie die bestaat uit een toets Nederlands, Engels, wiskunde en een selectiegesprek. En heb je nog geen HVO 5 diploma, dan doe je ook een algemene toets. En met die algemene toets kunnen wij zien of je niveau hoog genoeg is. De pre-bachelor begint eind augustus en bestaat uit een fulltime programma van een jaar. Je komt drie dagen per week naar deze campus en de andere dagen werk je thuis aan je opdrachten. Het programma is voor iedereen hetzelfde en bestaat uit de volgende onderdelen. NT2 tot het staatsexamen, NT2 programma 2 en verder. Engels tot niveau B2 of hoger. Wiskunde op VWO niveau. Studievaardigheden studiekeuze, ONA, oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt, en stage, kennis van de Nederlandse maatschappij, of KNM, en academische vaardigheden. In de pre-bachelor vergroot je je kennis en ontwikkel je je persoonlijkheid. Je krijgt een docent-mentor die jou hierbij begeleidt, en je kunt deelnemen aan een buddyproject waarbij je een studentmentor krijgt. Ook oefen je met vaardigheden zoals samenwerken, presenteren en plannen. Misschien wil je ook wel weten hoe je minder stress kunt ervaren tijdens een toets. Of hoe je contact kunt maken met anderen. Ook hier helpen we je bij. Met het certificaat kun je starten met een studie aan Tilburg University. Als je aan een andere universiteit wilt studeren, dan helpen we je ook. Meestal worden onze studenten toegelaten bij andere universiteiten en hogescholen. Soms heb je nog extra vakken nodig, zoals natuurkunde of biologie. Voor deze vakken werken we samen met boswell Beta. Deelnemers die geneeskunde of farmacie willen studeren, kunnen een extra schakeljaar, een schakeljaar plus volgen, waarin ze natuurkunde, biologie en scheikunde krijgen. Wil je je inschrijven voor de pre-bachelor of wil je meer informatie, kijk dan op onze website. Hier vind je alle informatie over het programma en over de aanmelding. Je vindt er ook onze contactgegevens, zodat je ons kunt mailen en je vragen kunt stellen. Wij helpen je graag verder.